Hoi, en leuk dat je kijkt. Schiphol Airport is in april de tweede luchthaven van Europa geworden. Een grote staking bij Brussels Airlines van de week heeft meer dan 60.000 passagiers getroffen. En morgen is het zover. De bruiloft van het jaar. Britse Prince Harry trouwt met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. En dat wordt niet alleen groots in Londen gevierd, maar ook in de lucht. Het is vandaag vrijdag 18 mei. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim News. We zijn misschien een klein land, maar we hebben een van de drukste luchthavens ter wereld. In Europa is Schiphol Airport in april zelfs geklommen tot de tweede luchthaven qua passagiersaantal. Het stootte Parijs Charles de Gaulle van deze positie, die al de hele maand april geteisterd werd door stakingen van Air France piloten. Ruim 6 miljoen passagiers kozen in april voor Schiphol. Slechts 600.000 passagiers minder dan London Heathrow. Verder staakten deze week de piloten van Brussels Airlines, wat voor ruim 75% vluchtenuitval zorgde. 411 vluchten werden op 14 en 16 mei geannuleerd. 61.650 passagiers werden uiteindelijk de dupe en die hebben recht op een vergoeding tot 600 euro per persoon. Check op EUClaim.nl wat jouw rechten zijn. Aankomende dinsdag gaat het Franse luchtruim op slot vanwege een staking van de gehele luchtverkeersleiding. En dit betekent dat er veel annuleringen en vertragingen zullen zijn voor Europese passagiers. Een staking van de ATC is een buitengewone omstandigheid. In deze situatie heb je dan ook geen recht op een vergoeding, maar je hebt wel andere rechten. En meer hierover vind je terug op onze website. En morgen is het dan zover, de bruiloft van Prins Harry en zijn Meghan in Londen. Hoewel slechts 600 gasten daadwerkelijk die bruiloft bij zullen wonen, staat heel Londen op zijn kop. Maar ook in de lucht wordt het feestje goed gevierd. British Airways zet op de vlucht BA-93 van Londen naar Toronto Meghan en Harry lookalikes in als bemanning. En heet je nou zelf Harry of Meghan, dan mag je bij de First Class Lounge naar binnen. En dan mag je voor vertrek genieten van alle luxe als een ware prins of prinses. Bedankt voor het kijken. Een fijn weekend alvast en ik wens je nog een hele fijne dag.